Yo, yo, yo, yo. We hebben een vierkant wc. <laughs> vierkant wc. Ja. <laughs> ja, zoals je Ja, valt op. Het is mooi uitzicht. Ahem, uh ahem. -huh, uh -huh. Nou, op zich. Het is niet super leuk. Het is geen muur. Nee, het is geen muur. Maar wel een buis. Maar goed. Vraag niet eerst. Grote niet eerst. Goedemiddag, lieve mensen. En welkom bij een nieuwe vlog. Ik zie dat mijn camera oh nu zit hij wel goed camera de leesklep, uh, dit is een beetje gek maar wij zijn in praag en we hebben zojuist geslapen omdat wij een vlucht hadden van twee uur s ochtends en dit is Max, zeg voor hoi, hoi. <laughs> en wij gaan nu naar het centrum en dan gaan we lekker eten drinken en allerlei leuke dingen doen en nu even kijken bij de vinders van ons hotel Zo, het is hier partijtje heet, joh. Wel echt uh, dikke dumbbells en zo. Ja, mooi man. Mooi dan mijn sportschool. En uh, er is ook nog een sauna. Ik hoop niet dat ik nu deze deur open doe en dan naakte mensen zie. Ik durf de deur niet open te maken, dus ik durf de deur te maken. Ja, doe maar. Ja, maar wat nou als er mensen zitten? Dat is wel een beetje raar inderdaad als je een camera vast hebt. Maar. Oh, nee, we moeten even de pasje doen. Oké, okay, maak jij maar open. We hebben geen toegang. Nou, de sauna mochten we dus niet in. Ik weet niet waarom. Er stond wel bij dat we gewoon toegang hadden tot de sauna. Maar misschien is die dicht. Nog. Misschien gaat die s'avonds open als ochtends. Wij hebben dus net gegeten bij een Argentijnse strand en dat was heel lekker. En ik heb voor de eerste keer geen toetje op, want die zat echt super vol. Maar we zijn dus nu bij een kunstwerk van hoeveel staal? Heel veel ton. Heel veel ton staal. Alles. Ja, alles. Oh my god. Geen er toch? Wel je? Nee, melk. Gaan de ballen? Mik het er weer even naast. <next. laughs> Wij hebben net cocktails gedronken bij een cocktailbarretje. En we gaan nu naar de grootste club van Praag. En dan gaan we naar de... Dat is nog een geheimtje we gaan doen. Ja. Honger. <laughs> Goeie middag, hey Morgen! Middag is het net geweest. Wij hebben net ontbijt op. En vandaag regent het. Nou, grapje. De zon schijnt nu alweer, maar het net regent wel. Maar we nemen wel even een mooie paraplu mee. En ik heb sinds kort een nieuwe paraplu. Deze paraplu. En deze is gewoon superleuk. Want het is een roze eend flamingo paraplu. Dus daar gaan we vandaag de Blitz mee stelen. En we gaan nu eerst naar de Praagse. Is het Burgt of Brugt? Burgt. Oké. Okay. Kastelen. Kastelen. Oké, okay, je mag kiezen of de tas dragen of deze. En het lijkt net wat hij jou een kusje geeft nu. Wij zijn in de Royal Garden. En we hebben net een uil gezien. Een hele grote uil. En we gaan hem straks van dichtbij bekijken. Alleen, het regent. Omweren. En het omweert ook. Wij zijn nu bij de vogel. Ja, hoe noem je dit eigenlijk? Vogelshow. De roofvogels. De roofvogels, zo. Ja. hier zitten dus allemaal vogels. En ik vind het zielig. Want deze is een roofvogel, maar hij kijkt heel zielig. Ze een beetje verdrietig van. En hij zit even zo... Ze willen dat hij vrolijk is. Maar je kan hier dus op de foto met vogels. En Max gaat dus op de foto met de roofvogel. De arend. Is het de arend? Het wel? Of adelaar. Hmm. Heb je ook nog? Een van twee. Hoe meteen? <laughs> <laughs> <laughs> wij hebben net een uil en een aanleg uit en nu lopen we hier en we gaan nu naar binnen twijfelen wordt je nog meer geladen <coughs> leuk, echt zo'n Mr. Bean gezicht hoor. Ja, Ja, Wij lopen nu richting de Karelsbrug. Dat, Dat is de Karelsbrug. Oeh, ik zie een dikke Slang. Oh twee! Oh my god, ik schrok. Oké, okay, wij hebben dus net John Lennonburg gezien. Het is dus nu half zeven en we hebben nog niks gegeten. En wij hebben zin in nachos. Dus we zijn op zoek naar de beste nachos in Praag. En die gaan we sowieso vinden. Ik vraag is alleen hoe ver het is. Zo, wij zijn weer thuis. En het is nu half twaalf. En voor de mensen die denken dat wij nu gaan slapen, die hebben de mis. Want wij gaan sporten. De gym is 24-7 open, dus wij gaan nog even trainen. En Max heeft mijn eend paraplu kapot gemaakt. Daar ben ik dan <lacht> iets minder blij mee. Dus, you better fix this. Ik heb hem letterlijk twee dagen en hij is nu kapot. Jouw schuld. Jouw schuld. Goedemorgen, deze morgen. Wij hebben net onze spullen ingepakt. En vanochtend waren wij dus te laat voor het ontbijt. Want we waren vergeten dat het vandaag maandag was. En maandag is dus geen weekenddag. En alleen op weekenddagen is het ontbijt tot half elf. Dus we kwamen daar om tien uur aan. Iets voor tien. En toen ging ze alles al opruimen. Maar we hadden nog wel een paar dingetjes kunnen eten. Dus op zich hebben we wel genoeg gegeten. En nu ja, hebben we eigenlijk alles al ingepakt. En nu gaan we nog een welkomstdrankje doen. Want die hadden we op het begin niet gedaan. Dag hotelletje. Doei. Hebben we echt alles? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Zijn we zijn weer even terug bij de klok. Want de klok die gaat straks drie uur slaan. En dat willen we even zien. Maar we zijn dus niet de enige. Dus we hebben een Wij zijn onderweg naar het airport. En we zijn een beetje laat. Maar we gaan er wel op tijd komen. We hebben alleen geen tijd meer om. een beetje dingetjes te komen of zo. 30 te rond kijken. Om te kijken. Want we vliegen over. Een uur. Over een uur Over een uur gaat de gate dicht. Nee, minder dan een uur. We gaan er achterover. 50 minuten gaat die dicht. En we moeten nu nog. Iets dan een kwartier. Iets meer dan een kwartier. Ze dus hebben echt een half uur om in te checken. En zo. Controle. Goedenavond. Wij zijn geland en we zijn met de trein vanuit het schip gewoon weer terug gegaan. En nu ben ik lekker thuis. En uh, ja, het waren drie echt superleuke dagen in Praag. Ik vond Praag echt een verrassende stad. Het heeft me op heel veel dingen echt wel verrast. Zoals al het rasjes. en het eten en gewoon de mensen. heel veel mensen konden ook gewoon echt geen Engels. Dus je had wel echt het gevoel dat je op vakantie was. Want je ging een soort van terug in de tijd. Maar voor iedereen die naar Praag gaat. Zou ik wel aanraden om ten eerste goede schoenen aan te trekken. Want overal liggen van die kleine kinderkopjes. Ten tweede zou ik aanraden om geen koffer door de straat mee te nemen. Dat hadden wij vandaag wel gedaan. En dat was af en toe een beetje lastig. En als derde zou ik ook een creditcard meenemen. Omdat je op heel veel plekken niet kan... Ja, wisselen qua geld. En als je het doet, dan uh, ja, kost het echt heel veel geld. Wij hadden één keer gewisseld. En toen betaalden we iets van 7 of 8 euro transmissiekosten En dat is gewoon belachelijk. Dus we hebben eigenlijk alles met creditcard gedaan. En dat verrekenden dan op het allerlaatste moment. Dus dat zijn de tips die ik voor jullie heb. Ik hoop dat jullie deze vlog, wat kortere vlog video van Praag leuk vonden. Vergeet niet even een kijkje te nemen op mijn Instagram. Wat ik hieronder zal zetten. En dan zie ik jullie voor de volgende keer. Doei!